Hallo, in dit hele korte filmpje gaan we het hebben over uitbreidingskaarten. Wat zijn uitbreidingskaarten? Het woord zegt het zelf. Dat is een soort kaartje, een printplaat, die extra functionaliteit aan je computer toevoegt. Heel vaak gaan we dat zien in een desktop computer om functionaliteiten toe te voegen door middel van die uitbreidingskaart. Hier zie je zo'n uitbreidingskaart. Dit is een voorbeeld van een beeldkaart of een videokaart voor de gamers, eh, meestal wel bekend. Hè. Deze zorgt ervoor dat je dus meerdere schermen gaat kunnen aansluiten op één en dezelfde computer. Zodat je soms tegelijk op twee of zelfs drie schermen kan gaan gamen bijvoorbeeld. Hè. Gamers veranderen hun uitbreidingskaart of hun videokaart heel regelmatig ook. Hè. Dus om de twee of drie jaar kopen ze zo'n nieuwe, zodat ze nieuwe spelletjes kunnen spelen. Maar er zijn verschillende soorten uitbreidingskaarten. Dit is maar één voorbeeld, een beeldkaart of een videokaart. Die staat bij jullie ook uh, in je invulbundel op de laatste plaats. En de mooie de Nederlandse naam is eigenlijk een grafische kaart. Of een beeldkaart, dat zou ik ook goed rekenen. Er zijn verschillende soorten. De soorten in jullie bundeltjes zijn onder andere een netwerkkaart en een geluidskaart. Zoek maar eventjes zelf welke van de twee dat het zijn. Zo, een kaart, als je die koopt in de winkel, dan moet je je computer openschroeven, je desktop, dan zie je het moederbord staan. Het moederbord is die grote printplaat die alle onderdelen verbindt. En dan hier van onder, ik ga het proberen eventjes aan te duiden, hier zo. Daar zie je de uitbreidingssloten of uitbreidingssleuven in het mooie Nederlands gezegd. Dus dit moederbord ligt nu plat, maar normaal gezien staat je computer meestal rechtop, een towermodel. Dan zie je ook dat die aansluitingen van achter hier, dit zijn de aansluitingen achteraan op het moederbord, die dus ook achteraan in je computer staan. Je pakt die uitbreidingskaart en deze sleuf past hier in zo'n aansluiting in een slot. En dan klik je die daarin. Je schroeft hem terug toe en dan heb je je computer uitgebreid. Als je wil zien hoe dat, dat gebeurt, rechtsboven staat een filmpje van zo'n uitbreidingskaart. Ik denk ook, als ik een keertje ja, alt tap, is nu geen goed idee. Ik had er eens eventjes uit. Ik had uitbreidingskaarten gegoogeld. En dan zie je dat er verschillende soorten zijn. Beeldkaartjes, maar ook om je computer uit te breiden met nog meer USB-poorten, netwerkkaarten bijvoorbeeld. Dus er zijn verschillende mogelijkheden. En voor zo'n uitbreidingskaart, ik ga hier eventjes terug in. Stel dat je je computer niet meer kan uitbreiden, of dat je je smartphone niet kan uitbreiden, omdat er geen moederbord is waar je iets kan inklikken, dan zijn er nog vier manieren die ik ook getoond heb in de cursus. Die je moet gaan aanvullen. Er zijn er twee die bekabeld zijn en twee die draadloos werken. De bovenste twee, dat zie je duidelijk, zal de wijze er even bij pakken. Deze kabeltjes kennen jullie zeker en vast. De USB-kabels, Universal Serial Bus-kabeltjes. Dit is een voorbeeld van USB type C. Kan je erbij noteren. En aan de linkerkant een voorbeeldje van een adapter. Zeer veel Apple mensen kennen de adaptertjes voor extra, extra functionaliteit toe te voegen. Dus er is een adapter. Noem het gewoon adapter, dan heb je verschillende mogelijkheden. En dat is bekamend. Dan hadden we een andere optie, draadloos. En daarin zijn de twee logotjes. Tevoorschijn gebracht Bluetooth. Jullie kennen dat wel heel vaak gebruikt om bijvoorbeeld draadloze oortjes mee te gaan verbinden. En vanonder iets van de laatste jaren, NFC of Near Field Communication... Communicatie op korte afstand met heel weinig energie eh, benodigdheden. Ook gebruikt voor contactloos betalen bijvoorbeeld, hè, maar ook voor overdracht van data tussen twee gsm's. Goed, NFC Bluetooth, USB en adapters. En dan heb je het.